Stichting Samen voor Oekraïne. In één jaar tijd hebben allerlei vrijwilligers uit de regio zich aangemeld om Maurits te helpen met het verzamelen en wegbrengen van de spullen. In totaal hebben de vrijwilligers 16 ritten gereden en bijna 70.000 kilometer afgelegd. We gaan de grens rijden om een gezin op te halen en die hier veilig honderdak te kunnen bieden. Dat hebben we ook gedaan. We hebben hier tien maanden lang een gezin in de staankerf op terrein opgevangen. Maar ik had eigenlijk al eh, vrij snel zoiets van ja, dat is leuk, hè? Dan vang je één gezin op, maar er zijn er nog zoveel meer die hulp nodig hebben. Ik ben ik wil klein bedankt voor het allemaal, voor het supporten, van het allemaal. All tickets is wonderful. All clothes, all food is nice. And everyone, I say thank you very much.